Hallo iedereen, een super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noraly en vandaag heb ik een sieraden onderdeel stash voor jullie. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb van sieraden spullen of ja, sieraden onderdeel spullen. Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we er snel beginnen. Ik ga beginnen met de kast hiernaast mij. Hier zetten mijn verzendmaterialen materialen in. En ja, ik ga gewoon beginnen met de minst interessante kast. En dan op het einde de leukste kast, denk ik. Ja, we zullen het zo doen. Dus ik ga die kast nu aan jullie laten zien. Dus dit is de kast die ik bedoel. Die is een beetje heel rommelig. Maar ik zal beginnen met de onderste laden. En hier liggen heel veel bubbelenveloppen in. Of ja, die zijn bijna op. Maar dus dit zijn mijn bubbelenveloppen. En dan heb ik hier allemaal doosjes En dan nog een envelop En hier nog een doosje. En dan zitten er ook nog een paar kraaltjes. Een beetje over je rommel. Dus een beetje van dit. En dan zit hier nog wat polymeer, polymeersieraden in. Dus zo die ringetjes. En eigenlijk dingen die ik nooit gebruik. En dat moet ook eens opgeruimd worden. Maar dan hierboven zit allemaal polymeerklei. In, in deze bakjes. En dan hierachter ligt nog een mega grote bak. Waar niks in zit. Dus ik kan ik die binnenkort gebruik. En nog een lege bak. Dan zit hier allemaal 2 mm kraaltjes. Die ik ook eigenlijk niet gebruik. En dan 2 stekkerrolletjes. En dan, ja, dit is niet een heel interessant bakje. Zo van deze dingetjes. En dan zit hier nog wat kralen in. Maar eigenlijk gebruik ik gebruik dit nooit. Dan zit hier nog wat visitekaartjes in. En nog meer kralen. Dus dit is echt heel rommelig. Maar dan ga ik door naar de volgende kast. Dan hier achter mij heb ik allemaal kralen. Hier zitten allemaal kralen in. Allemaal 4 millimeter kralen. En overige stickers en zo van die dingen. Niet echt heel interessant. Want ik heb er niet zo heel veel, veel, veel voorraden van. Vandaar dat we gewoon hier in steekt. Dus dat ga ik ook niet uitgebreid laten zien. In dit bakje liggen al mijn zendspullen. Dus gewoon stickers. En hier liggen ook nog gewoon wat... Uh, Postzegels maak ik alle stickerrollen laten zien die ik heb. Als eerst heb ik zo deze stickerrol met happy. Met happy with love. En die oogjes en for you. Dan in deze rol staat happy birthday, for you. Enjoy en xoxo. Dan deze rol met allemaal stickers. Hello love. Een sterretje. Thanks en nog een hartje. In deze stickerrol heb je thank you, een regenwolkje, nog eens thank you, en nog eens thank you. Dan deze heeft, en deze heeft allemaal hartjes met tekstjes erop. Gewoon een rol met gouden hartjes, thank you stickers, for you. Love, happy birthday. Ik zie ook ergens een cadeautje. En normaal ook ergens een <coughs> regenboog. Ik zie die nu niet. Maar normaal heeft het ook ergens een regenboog. Dan deze thank you stickers. Heel simpel, maar heel leuk. Nog meer thank you stickers. En dan heb ik hier ook nog rollen die ik nog nooit heb gebruikt. Dus die eigenlijk nog dicht zijn. Namelijk deze twee thank you sticker rollen. En deze twee tankjes tekenen rollen. Wacht. En deze. Echt heel leuk. Dus dat zit in dit doosje. Of ja, in deze bak. Hier heb ik nog een bakje met uh, allemaal cijferkralen. Van 1 tot 9. Of ja, van 8. Want 6 kunt je gebruiken voor een 9 en een 6. Dus dat is wel handig. En dit zijn natuurlijk mijn twee leukste kasten. Maar als eerste ga ik dit nog even laten zien. Hier zit allemaal 6 mm parels in. En dat zijn er echt heel veel. Meer dan 5000 normaal gezien. Dus die heb je hier. Dan allemaal, kort, allemaal rollen kort. Een touw. Hier zie je dik ijzendraad. Elastiek. Nog meer elastiek. Allemaal elastiek. Hier nog wat ijzendraad. Satijnkoord. Nog meer elastiek. of nog ergens. Ik heb nog ergens. Um, Waxkoorden en zo van die dingen. Dus dat, dus dat zit allemaal in deze bak. In de bak hiernaast er zijn er een paar eenzame kralen. Zo dat roosachtig. Dit zijn confetti mixen. Heel veel schelpjes. Allemaal stickers. Wacht, allemaal stickers. 4mm kralen. Allemaal sieraden en dan confetti. En nog weer 2 mm kralen. Maar de 2 mm kralen staan ook op mijn site. En die liggen, allemaal. die liggen allemaal hier. Maar dan ga ik deze twee bakken laten zien, want die zijn echt heel leuk. Oké, okay, in dit vakje zijn allemaal polymeerkralen. Hartjes kralen, of niet grote hartjes. Nog meer polymeerkralen. Hier is een vakje met gewoon parels. Een leeg vakje... Nog weer pareltjes. Staafjeskralen. Nog weer staafjeskralen. Pareltjes. Die heb ik al laten zien. En zo, deze dingetjes. Dan in dit vakje zitten oorbelhaakjes. Oorbelhaakjes, goud. Nog meer oorbelhaakjes. Hartjes kralen en sterretjes kralen in de mixkleur. Zwarte hartjes kralen. Blauwe, paarse en roze hartjes kralen. Geel en groene hartjes kralen. Oeh, ik heb iets over te zeggen. Zulke hartjes. Pareltjes. Nog meer hartjes. Natuurstenen en. Marmeren kralen. Zonnebrilkoortjes, zonnebrilkoortjes en nog geen zonnebrilkoortjes. En er zitten nog natuursteentjes in. Dan in deze bak zitten kneepkraalverbergers. Dit zijn 5 mm kneepkraalverbergers. En dit zijn drie. Dus Zo die heel kleintjes. schelpen. Dit zijn ongebleekte en dit zijn dikte. Trompetschelpjes. En nog meer trompetschelpjes. Dit zijn roze en dit zijn bruine. En dit zijn dus de witte. Telefoonhoesjes. iPhone 7 en 8. Dit is iPhone 12 Pro. En dit zijn ook twee iPhones. iPhone... Ik die wat ik heb opgeschreven. iPhone 11 Pro, iPhone 6 denk ik. Maar dit klopt denk ik niet. Hartjes. Sterretjes. Vier Belletjes. Nog meer belletjes. Pastelhartjes. Pastelsterretjes. Polymeerkralen. Letterkralen, gekleurde letterkralen, orbelhoeps, gekleurde letters, nog meer polymeerkralen. Polymeerkralen en nog meer polymeerkralen. Dingen Yang polymeerkralen, nog meer figuurkralen, maar die zijn anders dan deze. Zo, dan heb ik deze soort en ik heb deze soort. Dus dat zijn twee verschillende soorten. Neon hartjeskralen. Gouden hartjeskralen. En gekleurde hartjeskralen. Pieskralen. Zo die Turkse oogjes, denk ik dat dat zijn. 4 mm parels. En die zijn iets groter dan vanachter. Heel veel letterkralen. Doorzichtig met wit. Zwarte letterkralen. Je kleurde schuiltjes. Ketelstift, denk ik dat dat zijn. En dan zijn dit niet stift of andersom. Je kleurde belletjes. positieve kaartjes. Visitekaartjes. Polymeerkraaltjes. Stickertjes, allemaal overige stickertjes. Dan... Sterrenzakjes nog, één sterrenzakjes, nog een grote sterrenzakje, en dan witte sterrenzakjes, een holografisch zakje, wat heb ik er dan nog? Deze zakjes, hartjeszakjes, nog meer hartjeszakjes, stippenzakjes en bloemenzakjes. Dan was het dit bakje. Dan hier heb ik wat verschillende soorten touw, dus ijlasse touw en het zilver en dan zulk touw. En dan, volgens mij, is er nog dik draad. Dan heb ik ook nog dit bakje, en hier zit gewoon een confetti in. En dit zijn allemaal mijn zelfgemaakte zakjes. Ik zie dat er een oorbel in ligt. Oei, dat is niet de bedoeling. Dus dat is dan dit bakje. Dan heb ik nog twee bakjes. Een bakje met beetles. Oei, oh nee. Dat ging niet zo goed. Lopende pantertjes en dan panterkopjes en dan zo die panterdingetjes. Zo dat patroon van een panter. Dat is dat. En dan allemaal buikringetjes. Mijn kralenbak kan natuurlijk niet ontbreken, maar die ligt onder. Dus ik ga die even aan jullie laten zien. Dan was dit ongeveer mijn hele stash. Ik heb hier inderdaad nog wat spulletjes liggen. Maar ik vond het niet zo leuk om dat in deze video, video te doen. Wie weet doe ik dan nog een andere video. Want er zijn nog zo allemaal van die kan en klare pakketjes. En nog wat overige rotzooi eigenlijk. Want ik gebruik dat niet meer. Maar dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!